Wij staan op dit moment in Fraamklap bij Middelsturm, midden in het aardbevingsgebied. Dan komt direct op een item wat CDA belangrijk vindt, waterveiligheid. Hier komen boterdiep en maat bij elkaar. Ook een ander belangrijk punt in dat verband, voldoende water. Ik zal me overigens even voorstellen, ik ben Wilton Heuvels, lijsttrekker voor het CDA van het waterschap Noorderzuilvest... Vroeger heb ik een aantal functies bekleed, wethouder in Winsum en burgemeester in Beden. Wij vinden verder van belang dat we schoon water hebben. Duurzaamheid vinden wij van groot belang. Wij willen de kerntaken van het waterschap betaalbaar houden en we willen transparant optreden.